Ik ben Tarek, ik ben lasser bij de platencomponentenfabriek, welkom bij DAF. Als je echt wil, kan je hier bij DAF alles bereiken. Er hangt een leuke werksfeer en ik voel me thuis in elke ploeg. Word jij mijn nieuwe collega?